Goedemorgen mensen, welkom op deze frisse zondagmorgen. Ik moest eruit de krabben, zo koud was het, dus we gaan letterlijk en figuurlijk een frisse neus halen. Ik ben nu onderweg naar mijn maatje, die ga ik oppikken, dan gaan we weer lekker zoeken op een akkertje. We zitten op 49 abonnees, Echt erg leuk, binnen drie weken tijd, bijna verdubbeld, Dat gaat de goede kant op, veel positieve reacties ook, dat vind ik leuk om te zien, te horen. Dus uh, dat geeft me motivatie om door te blijven gaan. En uh, blijf erbij, dan zie ik jullie in het weiland. Yes, yes, we zijn op locatie. Klein stukje wandelen. Ik hoop dat we een schep in de grond krijgen. Want uh, het is wel een beetje bevroren allemaal. Maar we gaan ons best doen. Ik zie jullie bij de eerste vondst. We hebben een eerste vondst. Een stuk van een lepel of van een vork. Nou, op naar de volgende vondst. We hebben weer wat. Ik hoefde er nog geen iets voor te graven. Ik lag echt gewoon aan de oppervlakte. Leuk gespje. Nog een gesp. Hij is leuk. Door naar de volgende vondst. Wat is het wat is het? Het lijkt alsof daar een soort draaipunt of een scharnierpuntje heb gezeten. Dat een, nu soort... een draai. Ja. Maar waar het precies van is, dat uh, durf ik niet gelijk te zeggen. Nee. Hm. Oh. Wow. Grappig. Ja. Uh, kan jij mij vertellen wat het is? Ja, dat kan ik jou gelijk vertellen. Ja? Dat is een uh, 16e eels kledinghaakje. Serieus? Ik zie het gelijk al, want die heb ik vorige keer ook gevonden, maar dan ergens anders. Kijk, hè? Kijk, dat is mooi. Ja. Netjes Ben, netjes. Mooi. Mooie eerste vondst. Mooie vondst. Ja, die gaat in mijn aparte vakje. Leuk, leuk. Ja. Dat betekent dat we op een goede plek zitten, ja, dat, dat, dat belooft veel goeds. Nice one! Zeker! We zitten op de goede plek. We hebben hier een, een lepel, een deel van een lepel. We lopen nog wat mooie ronddekjes in aan de voorkant. Deze is bijzonder. Gauw kijken wat er nog meer ligt. We lopen een beetje te mopperen. Want het valt nog een beetje tegen met de vondsten. Maar net op dat moment vinden we toch het eerste muntje. 1 cent uit 19,48. Nou dat is een begin. We gaan nu even een hapje eten. Kijk, lekker broodje pindakaas. En nou hier toch zitten. Kijk, iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur hoe hij zijn muntje schoonmaakt. Ik neem dit muntje even als voorbeeld. Zelf vind ik het mooi om hem niet helemaal op te poetsen. Als er nog een beetje vuil aan zit, dan zie je mooi die contouren van de afbeeldingen, van de letters. Dan komt de munt toch soms beter tot z'n recht. Dus... Dat is een tip die ik geef, doe ermee wat je wilt doen, maar naar mijn mening is dat wel het mooiste. Yes, weer een muntje. Maar staat er ook wat op? Even poetsen. Altijd een goed idee. Nou, vooralsnog lijkt die kaal. Ik kom daar later even op terug. Ik heb hem gevonden. Ik krijg hem kromme dat hij niet meer recht mag komen. <laughs> Goed uh, mensen, we gooien de handdoek in de ring. Het was niet een uh, spectaculaire dag vandaag met de vondsten. Ik moet wel lachen, stiekem een beetje. Maar dat komt door wat anders. Hoe dan? Nee, hè? Door mij zeker. Nee, nee. Ja, ik. ik vind het wel grappig. Ja, maar uh, ja, we hebben vandaag niet heel veel uh, leuke dingen gevonden, zoals ik al zei. Ben heeft wel een mooi uh, 16e eeuws kledinghaakje. Dat is toch uh, het piekmoment van de dag. De mooiste vondst, toch, Ben? Ja, de mooiste vondst, ja. Dus uh, ja, daar, daar kan je dan toch nog best wel blij mee zijn. Maar ja, als je dan daarna vervolgens uh, drie uur niks meer vindt, ja, dan wordt het wel weer een beetje uh, kut sorry. Een beetje, beetje ernstig. Maar goed, uh, ik ga deze video toch plaatsen, want het is toch de realiteit. We kunnen er niet omheen. Volgende keer beter. Oké, okay, om het toch nog een beetje spannend te maken vandaag. Even kijken of hier het stroom op staat. Nee, nee uh... Ik wil jullie bedanken voor het kijken, ik blijf nog heel even hangen dan laat ik wat foto's zien van de volsten van vandaag en ik zie jullie bij de volgende keer.